Ik ben nu bij LMV 530, naar Colonia. Colonia is de stad waar ik zelf een aantal jaren heb gewoond bij mijn familie. Hier is het ook al begonnen, ik denk ik 11 jaar geleden. Het verhuren van de vakantiewoningen. En dit was ons buitenhuis. En niet meer te herkennen, vroeger zag het er anders uit. Het zwembad hadden we wel. En dit begonnen we ook te verhuren aan onze gasten, familie, vrienden, dat soort dingen. Het is een geweldige plek geworden met drie appartementen. Uh, en naast, naast een huis van dezelfde eigenaar hebben we nog twee appartementen, een eigen zwembad ook. Uh, echt ideaal plekje. Op nog geen minuut rijden hebben we een restaurantje Bellevista Heerlijk aan het eten, gisteravond een pizza gegeten. Uh, en je bent met drie minuutjes mee in Acolanya Centrum. Ideaal plekje. prachtig uitzicht op de berg, kunnen we nu niet zien van deze plek.